Ik wil je laten zien, als je je login kwijt bent of uh, als je een e-mail hebt gekregen van Github en je hebt niet een eigen e-mailaccount, uh, je bent bijvoorbeeld supergeleider, Martinico, die hebt een account van mij, uh, dan zul je een stiekem inlogger moeten vragen. Maar zo'n een stiekem inlogger, uh, je kunt hem of haar al helpen. En dat doe je als volgt. Wat je doet, je gaat naar Firefox en je klikt op one.com. In het Nederlands ome.comcom Daar ga je heen en je typt alvast in wat jouw e-mailadres is. Je klikt hier op webmail en dan gaat hij vragen wie jij bent. Nou, ik ben bijvoorbeeld computerbaas. Computerbaas at Zet de cursor op passwoord en nou kan de stiekem inlogger, die weet het passwoord, kan het voor je invullen en um, dan zal die persoon jou in je inbox laten. In je inbox, nee we willen nooit berichtjes, staat er bijvoorbeeld uh, berichtjes die je hebt gehad en hier staat bijvoorbeeld confirm your email address. Ook hier bijvoorbeeld, GitHub, please verify your device. Nou dat kun je dus uh, dan moet je dus hier naartoe. En dan kun je dat goed instellen. Hij is nu blij met jou. Oké. Okay. Nou, dus zo kun je een stiekem inloggen. Je kunt ook al je mails deleten. Het is jouw inbox. En er komt toch niks belangrijks in. Op. ik delete alles. En uiteindelijk doe je logout. Zodat niemand meer anders in jouw e-mail kan kijken. Oké. Okay. Ik hoop dat het duidelijk was en ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!